Hoe krijg je nu snel veel klanten voor je online training? Misschien ben je net als heel veel andere ondernemers, heb je maanden gewerkt aan je online training en denk je nu, hoe moet ik hem nu verkopen? He, misschien een paar, dat lukt nog wel, maar ja, een online training maak je natuurlijk om heel veel mensen te helpen. En ja, hoe krijg je nou heel veel mensen in die training? Nou, in deze video ga ik je daar een paar tips en adviezen voor geven. Mijn naam is Irene Auger. Ik heb al duizenden ondernemers geholpen online trainingen te maken en deze ook goed te verkopen. In deze video ga ik je laten zien hoe jij veel online cursussen kunt gaan verkopen. Als eerste even een advies, ga alsjeblieft wel snel aan de slag met het bouwen van een e-maillijst. Want als je een e-maillijst hebt, dan heb je ook de regie. Dan kun je op het moment dat jij dat wil, promotie maken voor je online training. En zo mensen verwelkomen in je online training nadat je je aanbod hebt gedaan. Maar goed, als dat nu nog niet zo is, zou je kunnen gaan kijken naar belangrijke figuren of influencers die een bepaald probleem hebben. Als je deze mensen nu kunt helpen met jouw cursus en ze bijvoorbeeld aanbiedt om deze training gratis van jou te doen, in ruil voor bijvoorbeeld een review en wat promotie op hun social media kanalen, nou, dan heb je al een enorm bereik ineens en dat kan je heel snel helpen. Daarnaast heb je natuurlijk ook brancheverenigingen. Uh, ja, je zou ze gewoon een uh, mail kunnen sturen of kunnen opbellen en vragen of zij misschien een topic willen uh, wijden aan jouw online training, zodat jij ook een mooi aanbod voor de leden zou kunnen doen. Dat is de tweede tip. En de derde, dat is good old gewone normale media. Dus uh, de kranten, uh, de magazines die voor jouw ideale klant van uh, geschikt zijn, maar denk ook aan radiozenders. Ga een fantastisch persbericht opstellen, ga de media benaderen en volg ze ook op. Hè. Dus ga inderdaad ook daarna mensen opbellen om te vragen of ze inderdaad je persbericht hebben gezien. Uh, stel je beschikbaar voor een interview en dan zal je zien dat je in één keer ontzettend veel reuring kan creëren en dat je snel meer klanten kunt gaan uh, krijgen voor je online training. Op deze manier kan je super snel een enorm bereik creëren. En ja, dat is natuurlijk heel tof, want dan kan het ineens echt heel snel gaan. En als je nou denkt, nou ik wil toch meer zelf de regie daarover hebben, want nu ben je natuurlijk afhankelijk van andere partijen. Bijvoorbeeld van die bekende Nederlanders, die influencers en bijvoorbeeld van de radio, de krant. Denk dan echt aan het bouwen van een lijst. Dus ga echt een e-maillijst opbouwen, zodat je meer de regie hebt, zodat je echt een aanbod kan doen op het moment dat, je, dat het jou uitkomt. Nou, ik wens je super veel succes. Laat ook even weten wat je nu precies gedaan hebt. Wat de resultaten waren. Dat kan per mail of dat kan onder de video. Zet hem op. Op naar meer klanten voor jouw online training.